Zo, we zijn aanbeland in december. Een maand om te reflecteren op het afgelopen jaar. Wat waren de mooiste momenten en wie zijn de dierbaarste mensen om je heen? Die dierbaren zijn vaak familie en vrienden. Bij Voice voegen we daar graag een categorie aan toe. Ze hoeven niet meteen aan te schuiven bij je kerstdiner, maar toch? Je klanten, zakenpartners, ingehuurde freelancers. Laat eens weten dat je aan ze denkt. Hoe? Er zijn duizenden soorten relatiegeschenken te vinden, maar uh, je kunt ze ook gewoon bellen. Even vragen hoe het jaar was en vertellen dat je ze fijne feestdagen wenst. Wij van Voice wensen jou geweldige feestdagen toe. Weet dat we jullie zeer dankbaar zijn. Dankbaar voor de fijne samenwerkingen in 2021. En voor de loyaliteit van al onze klanten in Nederland, België, Duitsland en Zuid-Afrika. Fijne dagen en maak er een mooi 2022 van.